Ik vind het echt zo bizar dat je op 60 meter staat en dat daar een koe een boer laat en dat er dan hier gemeten wordt. Dat, vind ik echt, dat kan er gewoon met mijn hoofd niet bij. Ik ben vandaag voor 100 dagen 100 banen klimaat te onderzoeken. En dat betekent dat ik de Canemietoren toren inga. Auw, ik stoom Oh, wauw. Jij bent klimaatonderzoeker. Wat houdt klimaatonderzoeker nou precies in? Als klimaatonderzoeker kun je kijken naar de wolken of naar de zon. En wij kijken naar de gassen die de lucht ingaan en die het broeikaseffect veroorzaken. En dat komt met de wind mee en dat waait hier langs de mast. En hier meten we dat dan. Ik vind het echt zo bizar dat je op 60 meter staat en dat daar een koe en boer laat en dat er dan hier gemeten wordt. Dat kan er gewoon met mijn hoofd niet bij. Ja, en toch zie je dat inderdaad. Ja. Wij zijn klaar hierboven de licht. Dat ja, is de eerste keer dat ik dit heen. Ik kan er Nou, Dan hebben we net gekeken wat er aan gas rondhangt En nu gaan we kijken waar het vandaan komt. Dat doen we met de meetbus. En daar vooraan zuigen we het gas aan. Ja. En dan binnen staat de meetapparatuur. Als hier de schapen staan te, te blaten, dan zie je ze daar op het scherm voorbij komen. Dus eigenlijk is het een beetje gebakken lucht. Windhandel of gebakken lucht, ja. Ik gooi er nog even wat stikstof in. Ja. Want hij heeft dorst. Nou, dan gaan we nu met de bus rijden. Want dan gaan we kijken waar die gassen die we op de toren meten waar die vandaan komen. Maar begint nou te dalen. Ja, dat is hem. Die rode piek die daar aankomt, zie je wel? En je ruikt het nu ook. De luchtje aan klimaatonderzoekers zijn. Waarom is het zo belangrijk dat er klimaatonderzoekers zijn? Omdat er nogal wat op ons afkomt en de mogelijke veranderingen van het klimaat zijn nogal ingrijpend voor de komende generaties. Je kan twee dingen doen. Je kan als een blinde mannetje het klimaat ingaan en zeggen: Nou, ik zie het wel. Of je kan proberen te snappen hoe het werkt. Dat in computermodellen stoppen en die laten rekenen hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. Wat is een reden om met deze bus te gaan rijden? Nou, hier is een waterzuiveringsinstallatie. Die nemen maatregelen om de broeikasemissies naar beneden te halen. En die vragen dan, meet een keer voordat wij dat gedaan hebben, meet een keer daarna. En kijk dan of je een verschil ziet. Oh ja, Arjan, wat moet je dan nou allemaal kunnen voor dit beroep? Je moet uh, nieuwsgierig zijn. Je moet van puzzelen houden, dus dat is een stukje meteorologie wat je moet weten. Ja, ja. Als je technisch lego heel leuk vindt, dan is dit uh, top ja. of de bill natuurlijk. Ja, je moet ook ja. tegen poeplucht kunnen. Dankjewel. Dankjewel. Zet je me uh, nog even thuis af. Ik zeg, breng jullie nog eventjes Met auto. een auto.